Brood uit de hemel en water uit de rot. De Israëlieten zijn aan de overkant van de zee gekomen. Een farao kan hen nooit meer kwaad doen. Vrolijk lopen ze nu verder, achter de wolk van de Heere God aan en achter Mozes aan. Ze zijn op weg naar een nieuw land, naar Canaan. aan. Ze hebben tenten meegenomen. S'avonds, als de wolk stil blijft staan, zetten ze hun tenten op. Daar slapen ze in. In de volgende morgen berekenen ze de tenten weer af. Zo komen ze elke dag een stukje verder. Het is niet zo'n gemakkelijke reis, hoor. Ze moeten dwars door de woestijn. En in de woestijn groeit niet veel. Daar is allemaal zand. Zand. Er zijn wel wat bomen en struiken, maar niet veel. Er zijn ook bergen, maar op die bergen groeit bijna geen gras. Er liggen allemaal grote kale stenen. Die stenen noem je rotsen. Er is ook niet zoveel water in de woestijn. Soms is er een meertje en soms is er een put. Daar kun je met een emmer water uit de grond halen. De Israëlieten hebben veel eten meegenomen uit Egypte, maar dat is na een poosje op. Wat moeten ze nu eten? In de woestijn er bijna niks. De mensen beginnen te mopperen tegen Mozes. Je hebt ons wel uit Egypte gehaald, Mozes, maar hier in de woestijn is er niets te eten. We zullen sterven van honger. Waren we maar in Egypte? Gebleven, daar hebben we vlees en brood. Heeft de Heere God er dan helemaal niets aan gedacht dat al die mensen moeten eten als ze op reis zijn naar Canaan? Natuurlijk wel, de Heere God zegt tegen Mozes, ik zal het brood uit de hemel laten regenen. Morgen zullen de mensen brood eten en vanavond zullen ze vlees eten. Kan dat? Ja hoor, dat kan de Heere God. Als het avond is, komen er vogels aanvliegen. Dikke, vette vogels. Ze heten kwakels. Ze hebben een heel eind gevlogen. Ze zijn er moe van en vallen op de grond. De mensen kunnen de vogels zomaar pakken. Ze slachten het kwakels en branden ze... Boven het vuurtje. S'avonds eten de Israëlieten vlees. Dat had de Heere God toch beloofd? Als het vlees op is, gaan ze lekker slapen. De volgende morgen, als ze uit hun tenten komen, kijken ze verbaasd rond. De hele grond ligt vol witte korrels. Ze rapen er een paar en proeven eraan. De korrels maken een beetje zoet. Mozes zegt, raad de korrels maar op en doe ze in een schaal. Je kunt er brood van pakken. Het heet manna. Elke morgen zal de Heer God dit manna uit de hemel laten regenen. Net zo lang tot we in Canaan zijn. Jullie zullen de hele reis geen honger meer hebben en ja hoor, de volgende morgen ligt er weer mannen op de grond. De mensen rapen de korrels op en bakken er brood van. Elke morgen ligt er een nieuwe mannen op de grond. De Heere God zorgt zo goed voor hen, maar dat vergeten ze telkens. Op een dag hebben ze weer wat te mopperen. Het water is op, de alle kruiken zijn leeg. Er is nergens in een meertje of een put te zien. Het is zo warm en ze hebben zo'n dorst. De mensen roepen tegen Mozes, geef ons water, we sterven van de dorst. Maar Mozes heeft ook geen water. Hij zegt tegen de Heere God, wat moet ik doen Here? de mensen zijn zo boos om me. De Heere God zegt tegen hem, zie je die grote stenen, die rotsen, daar op de berg, ga er met een paar mannen naartoe en neem je staf mee. Mozes doet wat God zegt en als Mozes bij die rotsen is, zegt de Heere God, sla er nu heel hard op met je staf. Mozes slaat heel hard met zijn staf op een rots. Er komt... Een scheur in de rots en dan? Dan komt er opeens water uit. Niet een klein beetje, nee heel veel. Het is net een waterval. Het water stroomt op de grond en het wordt een riviertje. De mensen rennen naartoe. Naar, naar ze drinken zoveel als ze kunnen en ze vullen hun kruiken en leren zakken met water. Verhalen de koeien en schapen, die drinken ook allemaal. Nu heeft niemand meer dorst. De Heere God heeft weer goed gezorgd voor de Israëlieten. Hij weet heus wel wat ze allemaal nodig hebben op reis. Zullen ze daar nu nooit meer vergeten?